Ja. Uh, hallo, ik ben Sabir. Ik ben uh, 12 jaar. Ik ben opgegroeid en geboren in Amsterdam. Uh, ik heb Marokkaanse achtergrond. Uh, mijn stelling is dat je niet iets uh, meer waar bent als je iets anders hebt dan andere. Uh, neem bijvoorbeeld aan rappers uh, die uh, uh, videoclips, ik ben zelf ook rapper. Maar wat ik ervaar is dat de mensen heel veel uh, voordoen alsof ze auto's hebben, geld hebben, vrouwen. Maar dat maakt ze niet een uh, andere persoon dan dat ze zijn. Want ze zijn nog steeds gelijk aan ons.